aan uh, Erik Binsberger. Um, uh, ja. ja, dankjewel. Uh, ik dank uh, Volk natuurlijk uh, erg voor de uitnodiging om, uh, en ik vind het ook erg een goede zaak dat uh, Volk het basisinkomen als discussiethema in, uh, in deze reeks heeft opgenomen. <coughs> ik zal er ook wel voor pleiten aan het eind van mijn verhaal, om, uh, het basisinkomen op de Volt agenda een beetje hoog te gaan neerschrijven. Maar goed, dat straks nog even. Uh, uh, precies vijf jaar geleden uh, ben ik met het basisinkomen in aanraking gekomen. Via via hoorde ik van een meeting van de landelijke vereniging, ergens in het zuiden van het land. En uh, het was geloof ik... Zowel een ledenvergadering als ook een beetje een soort promotiebijeenkomst. Om daar mensen te spreken en aan te trekken van buiten die er nog nooit mee van gehoord hadden. Om die daarvoor warm te maken. En uh, ik moet zeggen, dat is hun toen goed gelukt, bij mij in ieder geval. Uh, waar ik me van begin af aan een beetje hard voor heb gemaakt, is dat er naast de landelijke vereniging ook op lokaal niveau. Uh, groepen zouden ontstaan uh, die zich daarmee zouden gaan bezighouden met het basisinkomen. En, uh, ik woon in Amsterdam uh, en ik heb dus met behulp van de vereniging een aantal mensen toen aangeschreven uh, uh, of die op dit uh, Amsterdamse niveau bij elkaar wilden komen om het basisinkomen verder uh, in de regio uh, te verspreiden. Uh, nou, we hebben zo'n twintig leden. Uh, de dus tien is een beetje zijn ongeveer de harde kern, zal ik maar zeggen. En uh, de andere tien die wisselen wat van samenstelling door de tijd heen. Uh, we doen uh, van alles. Uh, moet ik er even bij zeggen dat we ook uh, behoorlijk gesupport worden door een, net zo'n huis als hier, een huis van de wijk in de de buurt. Daar kunnen we twee maandelijks. Uh, voor niets uh, vergaren krijgen koffie en thee en nog een drankje toe. Uh, af en toe worden we geholpen met uh, het maken van flyers, wat we doen. Of uh, op een andere manier, we hebben ook uh, inmiddels een eigen Facebookpagina. En uh, waar ik jullie graag nog even naar toe wil verwijzen. Uh, Basisteam, basisinkomen Amsterdam. En als je dat googelt, dan uh, kom je op onze uh, uh, Facebookpagina terecht. De Landelijke Vereniging heeft uh, ook een website, maar ja, die, daar liggen nog wat kaartjes waar jullie daar kunnen zien hoe je daar terecht moet komen. Uh, ja, dat was mijn intro. Uh, verder, nou ja, basisinkomen, het basisinkomen is al een paar keer gedefinieerd hè, door alle omstanders. Uh, uh, universeel, nou ja, ik geloof dat je niet veel meer dan 18 jaar moet zijn voordat je dus maandelijks een vast bedrag uh, uitgekeerd krijgt uh, het is uh, individueel dus het komt op je eigen rekening uh, ieder individu, individu die uh, in dit land woont en 18 jaar is uh, nou ja af en toe wordt er nog wel wat gesproken over paspoort uh, en vijf jaar woonachtig in Nederland en weet ik veel maar goed dat laat ik nou maar even hier in het midden uh, krijgen dat basisinkomen. Het is onvoorwaardelijk. Het derde criterium. Of je nou miljonair bent, een hoogleraar zoals hier naast mij, of een arme drommel die zelfs geen bijstandsuitkering heeft, zolang je hier in dit land woont, dan komt dat basisinkomen op jouw rekening. En tenslotte de hoogte. Nou, wat nog wel een beetje een discussiepunt is, ook in de vereniging en herhaaldelijk, uh, dat over die hoogte, er is een definitie dat het hoog genoeg moet zijn om bazaal door het leven te kunnen gaan. Maar uh, dat wordt nog wel eens op wat verschillende manieren berekend. Misschien zou je kunnen zeggen, dat getal is net ook al genoemd, dat het gemiddelde zo rond uh, het AOE-bedrag ligt. We gaan er ook vanuit dat we een AOW-uitkering uh, nu voor alle mensen vanaf 18 jaar zouden willen doen invoeren. Uh, we zeggen er ook vaak nog bij belastingvrij. Uh, dus uh, <coughs> dat komt ongeveer neer op, uh, althans wat betreft de inkomsten, uh, inkomstenbelasting. Dus pak weg zo'n 15 mil belastingvrij naar iedereen toe en daarna kan je doen wat je wil, ervan leven of niet. Er zullen ongetwijfeld, denk ik, wel wat overgangsmaatregelen ook nog nodig zijn. Omdat het soort bedragen waar Bas Jacobs het over had, mensen die nu in een WAO zitten en in een BW-uitkering. Er zal dus een soort transitieperiode ook hiervoor wel nodig zijn. Maar goed, dit is het uitgangspunt. Uh, ja, over de financiering heb ik verder niet zoveel uh, lopen nadenken. Ik wilde, <lacht> <daar ook> niet, <lacht> ik wilde daar ook niet zo erg om ingaan. Uh, het is wel zo dat uh, ik in ieder geval denk dat de vermogensbelasting wel eens wat omhoog zou kunnen uh, gaan. En dat dat zonder te morgen zou moeten kunnen plaatsvinden. Uh, wat ik wel uh, erg wil op ingaan, en daar word ik... Daar word ik ook wel hierin gesteund. Uh, met name door de twee voordrachten van de heren. Dat wat mij elke keer weer opvalt is dat uh, als er over werk wordt gesproken, waar gaat het dan over? Het gaat altijd over betaald werk. Het is nooit eens een keer over datgene wat alle vrijwilligers doen, alle mantelzorgers doen... Wat uh, die huisvrouw, die werd al genoemd, tegenwoordig ook die huisman allemaal doet. Vraag ik aan mensen, doen die verzorgers wat? Werken die wel? Die voetbalcoach, die drie avonden in de week uh, zijn pupilletjes traint. Uh, nou ja, noem maar op. Uh, werken die? Ja, nee, die werken ja. Maar goed, uh, geen inkomen hè. Niemand heeft daar een inkomen, soms een vrijwilligersvergoeding, maar dat mag ook niet al te veel zijn. En uh, ik heb het idee dat met het basisinkomen, uh, uh, dat onderscheid tussen betaald werk en niet betaald werk, dat daar dan iets mee kan gebeuren. Het is de commissie uh, regeling van werk, die eind januari met haar eindrapportage komt. Ook wel de commissie borstlap genoemd, die heeft begin najaar heeft zijn interimrapportage in Nederland doen verspreiden. En uh, op zich heel goed. En stelt iedereen geregeld om daar commentaar op te hebben. Ik heb dat uitgebreid gedaan, juist op dit punt. Want deze commissie praat over regulering van werk. En het enige wat ze doet, is daar de arbeidsmarkt, vraag en aanbod van arbeid. En het gaat altijd weer over betaaldheid. Ik zou zeggen, economen proberen eens wat inclusiever met het begrip werken om te gaan. En daar dus zowel over betaald werk als over niet betaald werk. En dan is te proberen om plaatjes te maken over waar het hier in Nederland en eventueel andere landen naartoe zou moeten gaan. Dat punt wil ik wel van harte maken. Uh, wat had ik nog meer? Ja, ja ik dacht aan wat voorbeelden nog. Uh, waarbij ik dan met name een beetje wil denken in termen van ja, het individu en de groep, de kleine groep, de wijk en uh, de maatschappij. Ja, Individueel zal het dan straks inderdaad zo zijn dat uh, die 18-jarige op zijn bankrekening een enorm bedrag ziet verschijnen, althans voor een aantal van hun. Sommigen zijn er misschien al aan gewend, dat weet ik ook niet zo precies. En die moeten dan uh, beslissen hoe ze dat uh, meegaan wegen in datgene wat ze gaan doen. Uh, verder reizen maken, studeren, het financieringsprobleem studie wordt dan ook al een stukje opgelost. Uh, gaan ze betaald werken om uh, een extra inkomen te genereren? Of uh, sluiten ze om een tijdje maar eens even nog niks te doen? Het tussenjaar te nemen en misschien hun uh, arme vader of moeder die ziek is of opa en oma wat bij te staan als mantelzorger. Uh, er zijn natuurlijk ook, ik bedoel, die kanten worden ook nog wel eens belicht. Er zijn natuurlijk ook mogelijkheden om uh, te denken: van nou, ik heb een bedrag, dus ik kan allerlei leuke gadgets gaan kopen. Hè, en uh, aan het eind van de maand uh, blijkt opeens dat wat ik allemaal aangeschaft heb, heb, dat dat mijn bankrekening niet dekt. En uh, als daar maar nog wat mee doorgaat, ja, dan moeten ze weer bij de schuldhulpverlening aankopen. Maar goed. Je mag natuurlijk niet te veel nadelige dingen doen, komt om het basisinkomen, ik wilde het nog even aangeven. Uh, ik herinner zelfs dat uh, iemand van jullie uh, mij nog vroeg van uh, ja, mensen met het basisinkomen. Ik heb ook allemaal tijd om hele, nou, hele nare ideeën te gaan uitwerken en die vervolgens aan het Nederlandse volk te gaan voorkomen. Maar goed, of hele goede zoals volgens mij. Uh, ja, ja. Was jij? Nee, nee, nee. Oh, In groepsverband, wat kan ik daar aan zeggen, eh, op lokaal niveau wijken, men, eh, bewoners kunnen ja, initiatieven bij elkaar eh, vegen, delen van het basisinkomen of een gehele basisinkomen inzetten om woningbouwprojecten te creëren, circulaire landbouwprojecten eh, aan te pakken, dat soort mogelijkheden komen ook omhoog. En nog eenvoudiger uh, families kunnen denken hey, als we al onze familieleden bij elkaar optellen dan is het misschien nog wel mogelijk om ergens een soort woongemeenschap in deze hele dure woningmarkt uh, op te richten terwijl dat toch betaalbaar is voor ons uh, de maatschappij, ja de maatschappij, wat doet die? Die, die, die? die heeft opeens te maken met het feit dat het basisinkomen is gekomen en uh, ...ze constateren dat er een behoorlijk stuk bureaucratie is verdwenen. Sociale diensten lopen met taken rond die er niet meer toe doen. De UWV kan uh, wordt gedecimeerd. het hele toeslagenstelsel kan voor een groot deel de prullenbak in. En er zijn ook talloze ambtenaren die eigenlijk dus uh, zonder uh, perk zijn op dat moment. We kunnen ze dus... Uh, nou ja, ze hebben inkomen, basisinkomen, maar ze kunnen dus op straat gezet worden. Maar misschien zijn ze ook wel een beetje om te scholen of te gebruiken om handhavingstaken op het gebied van milieu te gaan uitoefenen. En misschien zijn er ook wel een aantal geschikt om de handen aan het bed of de assistentie in het onderwijs te gaan verrichten. Uh, en zelfs misschien wel te helpen bij burgers om te leren omgaan met het basisinkomen. Dus uh, met andere woorden, uh, ik zie wel wat mogelijkheden dat daarin dus een, een, een klimaat en een stelsel en een uh, situatie ontstaat waarbij uh, er wat meer uh, de dingen die er werkelijk toe doen aangepakt kunnen worden. Uh, Eén ding wat ik ook nog wel wilde melden is dat ik, uh, ik heb wel gemerkt dat in de tijd dat ik dus in die basisgroep uh, in ons Amsterdamse bezig ben, ook met het flyeren, dat als je dan staat bij het pauperparadijs zo in Carré wat daar was en daar hebben we geflyerd. Uh, je vindt altijd wel mensen die uh, heel belangstellend zijn. En die hebben er ook wel van gehoord. En ze hebben een heel aantrekkelijk idee. Uh, je deelt fruit, ze fluister, nemen het mee. Maar ik moet wel constateren dat met onze basisteam dat de grote aanklang aan MAS door het Nederlandse volk, die vindt niet plaats. Hè? Uh, het, het is een leuk initiatief. En... Er is een, een behoorlijke schaal van mensen die nu wat probeert te doen. Maar ik ben een jaar lid geweest van de Partij van de Arbeid. Uh, ik heb een paar keer geprobeerd om het daar op tafel te krijgen. Uh, ho maar. Uh, het blijkt in de politiek toch behoorlijk lastig te zijn om het basisinkomen idee in ieder geval op een flinke prioriteitenlijst te krijgen van de agenda. En... Maar tegelijkertijd, zoals je dan nu ziet, dat en de ecologie en de CO2-uitstoot en de landbouw en al dat soort grote thema's die op het ogenblik best wel veel bewegingen losmaken in Nederland, dat het eigenlijk een heel goed idee zou zijn als dat soort stromingen met elkaar verbinding maken en dat dat basisinkomen daar ook in een rol krijgt, neemt en krijgt ook van de andere... Waarbij er iets van een uh, combined energy zou ontstaan om werkelijk nu enige stappen vooruit te zetten uh, tegen het ongebreidelde kapitalisme wat nu aan de hand is. De ongelijkheid die alleen maar toeneemt, etc. Mag, mag ik u vragen af te ronden? Ja, ik ben klaar. Oh, dank dus, u. <laughs>